Van harte welkom allemaal, mijn naam is Elisa Frino en samen met mijn lichtteam help ik vrouwen hun doelen te manifesteren. Het belangrijkste daarin is om te onthouden dat alle doelen bereikbaar zijn als je maar in verbinding bent en de juiste intenties hebt achter het doel die je graag wilt bereiken. Ik vind het ontzettend belangrijk om spiritualiteit uit te leggen, zodat je dit kunt gebruiken in het dagelijks leven en daarmee natuurlijk elke keer weer duidelijke uitgeleide stappen kunt nemen. Ik heb een video opgenomen over uitgeleide stappen, mocht je je afvragen wat het precies is, die link zet ik onder in deze video zodat je natuurlijk vanuit deze video die video kunt gaan bekijken. Ben je hier voor het eerst? Vergeet natuurlijk niet om op subscribe te klikken en je toe te voegen aan de Manifeste Community. Op deze manier kun je vragen stellen en uh, krijg je natuurlijk ook leuke antwoorden. Worden er onderwerpen besproken die jij interessant vindt? In deze video wil ik het met je hebben over hoe eng verandering kan zijn, hoe dit aanvoelt in je lichaam en natuurlijk hoe je het kunt herkennen. Super belangrijk, natuurlijk, als je onderweg bent naar die doelen. Dus ik wil het bespreekbaar maken en we gaan het samen doornemen. Let's go! Nou, van harte welkom allemaal hier uh, in deze video waarin we het gaan hebben over hoe eng verandering kan zijn. Ben je hier voor het eerst? Vergeet natuurlijk niet om op subscribe te klikken en je toe te voegen aan de Manifeste Community. In deze video gaan we iets dieper in op hoe belangrijk het is om in verbinding te zijn en uh, waarom verandering een bepaalde emotie in je lichaam omhoog kan brengen. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk om te weten, want wanneer jij gaat werken naar je doelen manifesteren, dan is het eerste wat omhoog komt verandering. En dat is niet heel vaak geliefd, omdat verandering betekent dat alles wat jij gewend bent om te doen, nu anders moet gaan worden. En daarmee bedoel ik vooral dat de dingen die je deed in het verleden nu omgeschakeld moeten worden, zodat je op een nieuwe manier je doelen kunt gaan bereiken. Want je doelen heb je nog niet kunnen bereiken. Omdat de manier die je nu aan het uh, gebruiken bent niet past bij wie jij bent. Dus het is niet alsof je iets fout doet. Het hoort gewoon niet bij wie jij bent. Het past niet bij jou. En dat is wel echt ontzettend belangrijk om te weten. Dus als jij zoiets hebt nu van... waarom bereik ik mijn doelen niet? Waarom manifesteren mijn doelen zich niet? Waarom is het voor iedereen mogelijk om uh, met de wet van aantrekking te werken... en krijg ik er niks voor? Dat heeft niks mee te maken met wat het is wat jij wilt. Het kan gewoon heel goed zijn dat jouw intentie niet duidelijk is... en je dus eigenlijk naar het verkeerde doel aan het werk bent. En een van de eerste basisstappen die ik zelf altijd neem met mijn coaches... is duidelijk krijgen voor hun... Wat het nou precies is, waar ze naartoe willen werken. Als je een duidelijk doel hebt voor jezelf, dan kun je dat als een soort richtlijn gebruiken. En dan richting dat richtlijn ga je elke keer stappen nemen die je gaan helpen dat doel te bereiken. Maar wanneer jouw doel hier is en jij denkt dat jouw doel dit is, dan zit je op twee verschillende lijnen... En wat je daarmee ziet, is dat je natuurlijk niet op het juiste pad zit. Je blijft elke keer het verkeerde pad volgen. En hoewel er natuurlijk verschillende wegen zijn naar Rome... en je altijd vanaf een andere kant ook je doel kunt bereiken... is het eigenlijk de bedoeling dat je vanuit rust, overgave, liefde en de hele rattenplan... op die manier je doelen bereikt. En niet, oh, ik moet zo zwaar trekken en het lukt me allemaal niet... Dat is natuurlijk de harde manier. En dat is uh, eigenlijk een manier waarin we uh, energie aan het duwen zijn om iets voor ons te doen. We forceren een manifestatie. En ik heb daar een video over opgenomen, mocht je die willen bekijken. En ik zal de link onder in deze notities plaatsen, zodat je het kunt bekijken na deze video. En hoe krijg je voor jezelf een doel duidelijk? Dat is natuurlijk de grootste vraag. Een van de eerste stappen die je natuurlijk gaat nemen is jezelf leren kennen. Wie ben ik? Waar word ik gelukkig van en welke stappen horen daarbij? Dus dat is de eerste stap die je gaat nemen. Vervolgens is het natuurlijk ook echt heel belangrijk om te weten dat verandering niet altijd gemakkelijk is. Het is juist de bedoeling dat je je ongemakkelijk voelt. Dus als jij naar je doelen gaat werken en je voelt je ongemakkelijk, is dat een duidelijk teken dat je eigenlijk heel goed op weg bent. Dus je doet het eigenlijk heel goed. En dat is juist de bedoeling, dat je dat elke keer blijft volgen. Dus wanneer je naar een nieuw doel gaat werken... en je hebt echt iets van, oh, ik ben zenuwachtig... en ik weet niet of ik wel goed bezig ben... dan weet je gewoon, oeh, ik ben op iets nieuws aan het uh, aftasten... En uh, ik vraag me af uh, wat er op me af gaat komen. Eigenlijk als we gaan samenwerken met het universum, zijn we altijd bezig met overgaven, het openstaan voor wat er wil doorkomen. En velen denken dan dat ze niets hoeven te doen. Oh, dan sta ik alleen open, dan ga ik affirmeren en dan komt het vanzelf naar me toe. Maar dat is niet hoe de wet van aantrekking werkt. Dat is echt een illusie die achter de wet van aantrekking zit. Het belangrijkste is natuurlijk dat je duidelijk hebt voor jezelf wat het is wat je wilt. Vervolgens uh, moet je natuurlijk je frequentie gaan gelijkzetten en moet je daarvoor natuurlijk de manifestatie zijn die je werkelijkheid moet maken. Dus als het jouw doel is om een vrouw te zijn vol zelfvertrouwen, uh, die uh, heel makkelijk beslissingen kan nemen en elke keer de juiste stappen kan nemen, dan is dat natuurlijk iets wat je al moet worden. ...voordat het zich heeft gemanifesteerd. Want wat er is gemanifesteerd is iets wat al uh, buiten je is. Dus als je om je heen kijkt in de kamer... ...je ziet je bed, je ziet je bureau, je ziet de televisie, uh, je ziet de bank... ...dat zijn allemaal doelen die zich al hebben gemanifesteerd. En daar kun je niks meer aan doen. Je kunt niet zeggen, ik wil dat het bed nu verdwijnt... ...en ik wil er een ander bed voor terug. Het enige wat je kunt doen is er een nieuw bed voor manifesteren... ...een nieuwe televisie, et cetera. En dat is juist zo leuk dat je kan spelen in dat veld... Jij bepaalt wat er komt te staan. Dus je moet voor jezelf duidelijk krijgen wat je wel of niet gaat accepteren. Maar wat doe je nou als er verandering plaatsvindt? En, uh, en je zoiets hebt van, oh, ik vind het wel heel eng, kan ik dit wel? Dan ga je natuurlijk duidelijk krijgen voor jezelf waarom je eraan twijfelt. Dus het kan heel goed zijn dat er een oud verhaal omhoog komt. En een oud verhaal uh, is gebaseerd op een emotie die uh, vanuit het verleden komt... en uh, voor jou natuurlijk echt ontzettend belangrijk is om te weten. Bijvoorbeeld als jij in een uh, gezin bent opgegroeid waarin er niet veel tijd voor jou was... of waarin er bijvoorbeeld heel veel schaarsheid was dan zijn dat vaak imprinten die we meenemen in presente tijd, dus in de toekomst, nu dat we wat ouder zijn. En het is echt ontzettend belangrijk dat je dat beseft voor jezelf, dat je daarin eh, doolt als het ware, zodat je er iets aan kunt doen. Want het moment dat jij aan je doel gaat werken en er dus verandering komt en je in de paniek raakt, is dat dan positief of negatief? Is er dan iets negatiefs aan de hand? Of is er juist iets goeds aan de hand? Vaak denken we, oh het is mijn intuïtie die zegt niet doen. Terwijl het universum juist zegt wel doen en vertrouwen. Dus het is echt een spel wat gespeeld wordt. En wat ik altijd heel fijn vind als ik zelf heel veel angst voel. Is dat ik mezelf op een positieve manier ga benaderen in plaats van een negatieve manier. Dus we voeden onszelf altijd op een positieve manier. Waarin als ik angst voel, ik mezelf afvraag... Is er een stap die ik niet goed heb genomen? Is er een pad die ik niet had moeten bewandelen? Uh, is er juist iets wat heel goed gaat? En zo krijg ik van mezelf duidelijk en een veel groter perspectief... wat er dan moet gaan gebeuren en welke stappen daarbij komen kijken. En dat is voor jou natuurlijk ook net zo belangrijk. En als je je voelt dat je weggetrokken wordt door de angst van verandering... weet dan... Verandering hoort erbij. Het is net als de vier seizoenen. Het is bijna volle maan. Het waait keihard buiten. Het stormt altijd buiten met volle maan. En iedereen is altijd een beetje onrustig. Elke seizoen heeft haar eigen verhaal. Net zoals winter, zomer en de lente en de herfst. Het is altijd een bepaald patroon wat je aan het belopen bent. En zo kun je het manifestatieproces ook zien. Natuurlijk er is altijd iets waar je naartoe aan het bewegen bent. Als je het gevoel hebt dat angst je overstroomt, breng jezelf dan in verbinding met het universum en kom terug naar de energie van overvloed. Dit is waar je hoort te zijn en uh, dit is waar je hoort te schakelen. En elk moment dat je denkt dit kan ik niet, is het universum daarom tegen te zeggen, je kan het wel. En weet dat als je constant hetzelfde blijft herhalen, er geen verandering voor je kan plaatsvinden. Want als je doet wat je deed, dan kun je alleen maar krijgen wat je al had. Er moet dus ergens geschakeld worden. En vaak is dat op een gebied waar je echt zoiets hebt van waarom, waarom hier, maar het is altijd de moeite waard. En ook als je denkt, ik moet dit wegdoen en later denk je, oeps, had ik beter niet kunnen wegdoen. Weet dat er altijd een oplossing voor is. Het universum laat je niet in de steek en, uh, je, je moet gewoon op jezelf, en je moet op jezelf vertrouwen dat je in staat bent om de juiste keuzes te maken. In het begin zul je vaak fouten maken, dat is oké. Okay. Dat doet iedereen en uh, we noemen het een fout, maar wat betekent fout? Wie weet. Wie heeft ooit gezegd dat het negatief is? Ik weet het niet. Ik, word, ik ben daar niet zo streng in. En ik heb altijd zoiets van een fout leert mij wat ik niet wil zodat ik me kan focussen op wat ik wel wil en wat ik dus wel heel belangrijk vind. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze video en laat me in de comments weten waar jij veel angst ervaart op welk gebied en hoe je daarmee omgaat of hoe je daar graag mee zou willen leren omgaan. En dan zorg ik ervoor dat er meer tips op afkomen. Vond je het interessant onderwerp? Vergeet natuurlijk niet om op like te klikken. Zo weet ik welke onderwerp jij interessant vindt en dan creëer ik daar weer meer content op. Voeg je toe aan de Manifeste Community door op subscribe te klikken en. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze video. En ik zie jou in de volgende. Muah, geniet van je reis.